Hallo, in de komende video laat ik je zien hoe de online podcast Teleprompter werkt en hoe je die heel gemakkelijk kan gebruiken. De tool is voor het makkelijk oplezen van teksten voor de camera. Ga naar de URL die je hiernaast ziet. Maak bij voorbaat een boekmark van dit adres, zodat je het later ook gemakkelijk terugvindt. Let op, de inlog is hoofdlettergevoelig. Wanneer je al een inlog hebt, kun je natuurlijk direct inloggen. Wanneer je nog geen inlog hebt, klik dan eerst op Join Now. Daar kun je nu een inlog aanmaken en zodra je die invult, kan je natuurlijk inloggen. Wanneer je dit ziet, ben je daadwerkelijk ingelogd. De eerste keer staan er nog geen scripts in, die kun je hier nu wel aanmaken. Vul een toepasselijke scriptnaam in bij het veld Script Name en druk vervolgens op Create Script. Op dat moment wordt de scriptnaam aangemaakt en kun je die selecteren bij Select Script. Allereerst heel even een korte uitleg over de functionaliteit van de knoppen. Met de knop links onderin kun je terug naar het keuzemenu, waar je dus net vandaan kwam. Met de pijltjesknoppen in het midden kun je een tekstpagina naar voren of naar achteren gaan. De knop rechts onderin is voor het bewaren van je tekstwijzigingen en het terugkeren naar het begin. En in het zwarte gebied kun je teksten typen en of plakken. Zorg er alleen wel voor dat je niet te veel tekst in één pagina hebt en verspreid je teksten dat iedere pagina gemiddeld niet meer dan 20 seconden tekst bevat. Nou, dat ziet er dus zo uit. Ik hoop dat deze uitleg duidelijk was en veel succes!